He, he, nou, het is echt bloedheet, we lopen in de volle zon, maar we hebben goed niet. Ik wil even weten, hoe gaat het? Uh, goed, ik heb het wel heel heet. We hebben het allemaal heel heet, maar kijk eens eventjes hier. Loop door, hier is het bruggetje, daar kunnen we overheen. Kijk, we hebben hier namelijk, Tadaa! een enige echte kindercorrespondent Rustplek. Uh, geholpen door en gesponsord door Staatsbosbeheer. De boodschappen van de Lidl, Lidl natuurlijk, klein hè, klein, klein, Lidl, kinderen, honderd kinderen, ja, zo gaat dat. Dus, uh, nou ja, de rustplek, Staatsbosmeer, kinderkorrespondent Lidl en Fatboy, jongens. Het, we hebben een rustplek vol met lamzakken, waar de kinderen even heerlijk kunnen chillen. En daar ben ik ook wel aan toe, jeumig, te peumig zeg. We zijn door Els gekomen, we zijn door uh, Lent gekomen natuurlijk. Kan ik hier tussendoor, kan ik hier tussendoor? Zo, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. He he. En hier, oh, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. Zo, daar zijn we, nou. En hier ligt al het een en ander te chillen. Ja, ja, we zijn live hoor. Morten, pas ik er nog bij? Ik doe even mijn rugtas af. Dit is echt, daar zijn we aan toe jongens. Zo, zo, zo. Ja, daar zijn we. Ja, oh, gooi ik jou nu eruit? Ik ging je bijna eruit, hè? Hey, uh, Morten, ik geef jou eventjes de dinges. Oké, succes. Dan kunnen we jou goed horen. We gaan even, even diep interviewen, jongen. Hoe so. gaat het? Dat is slecht. Wat dan? Nou ja, het gaat op zich wel goed, maar. Ja, een beetje last van mijn tenen, van mijn rug. En het is warm. Normaal is het heel goed. Maar ik weet nog, want vertel even jouw verhaal. Hoe is het, hoe ben jij uh, zo, waarom doe jij mee met de Vierdaagse? Ja, dat wist ik dus ook niet meer, maar uh, ja, nu weet ik het eigenlijk. Denk ik een klein beetje om, uh, omdat het zo zwaar is. Maar, nee, maar hoe is dat gegaan met je, met, want je wilde meedoen omdat je moeder meedeed, toch? Ja, klopt. Hoe ging dat? Vertel eens. Een wandelingetje wat zijn moeder deed. Ja, mijn moeder die heeft dus twee jaar geleden en vorig jaar heeft ze ook gelopen. En toen dacht ik van, nou, dat kan ik ook. En uh, nou ja, nu, dat kan ik niet eigenlijk. <laughs> en wat, wat vind je er nu van als je dit zo, nou ja... Ja, zwaar, gewoon zwaar. Het is wel gezellig op zich. Op zich. Op zich. Maar het is wel heel zwaar. <laughs> Oké. Okay. Hé hey, Morten, gaan we het wel volhouden de komende dagen? Ik het. Ja? Ja, ja. Gaan we wel uitlopen toch? Ja. Kom op hé. Hey. Ja. Hey, en hoe ging dat met oefenen dan? Nou, dat was nog vervelender, omdat het heel saai is. Oké. Okay. En nu is het wel iets minder saai toch? Ja. Oké. Okay. Hey, en wat gebeurt hier bij de, bij de Rustplek, bij de Fatboy? Kan je dat nog even uitleggen? Eh, uh, niks. Met die kaartjes? Oh, met die kaartjes. Oh, je kan zo'n kaartje. Ja. Toch? Een kaartje geven. En dan krijg je zo'n zak. En dan moet je er allemaal lucht in doen. En dan, dan kan je gewoon lekker uitrusten. Oh, precies. We krijgen alle kinderen van de Jonge 100. Krijgen van de fatboy, oh, De komende vier dagen is die een keer een Fat boy Rustplek. En alle kinderen van de Jonge 100 krijgen dan uh, een knipje in hun knipkaart. En bij vier knipjes krijgen ze op aanstaande vrijdag. Krijgen ze allemaal een lamzak. Hoe vet is dat? Cool, hè? Ja. Nou, zal ik jou even met rust laten, dan kan je even chillen en dan ga ik nog even verder, goed? Oké, okay. okay, nou jullie zakken nu weer in als ik op ga staan. Ja, ja, ja. Ja. dan ga je, dan ga je, dan ga je, 1, 2, oh, wow. ja. ah, zo, gaat het? Check. Yeah. Yeah. He he, gaat het? Oh. Ja? Allemaal enorm moeie gezichten hier. En uitgerusten, ik ga nu even want we hebben hier... Oh, oh, oh, oh, moet oh. Even zo? Alles kunnen jullie me niet horen, natuurlijk, dus ik doe even een microfoontje op. Zo. Kees. Hé, hè? He. Gaat het jongen? Ja. Heb je al in het nest gezeten of niet? Ja. Oh, wie zit hier? Ja. Nou ja zeg, er zit hier al iemand in het vogelnest van Staatsbosbeer. Gaat het? Ja? Hoe voel je of moet ik je even met rust laten? Nee, nee. nee? Pak jij dan even het microfoontje? Wacht. Pak je, geef ik jou het microfoontje? Kunnen we jou horen? Zo, doe maar even op je t-shirt klikken. Dit is een soort knijpertjes. Zo, so, gewoon... Zo... So. Zo. hey, hoe hey. gaat het? Eh, uh, goed. Heb je het een beetje nijfje? Ik klim even gezellig bij je in het vogelmest. Ho, oh. oh. ho, oh. oh. ho, oh. ho, We zitten nu dus gewoon in een vogelmest. Hoe gek gaat dat worden? Hé, ehm, hoe gaat het? Uh, ja, goed. Ik heb geen last van mijn voeten. Wel een pijn, maar geen bladen voel ik. Dus... En hoe bevalt het de vierdaagse? Uh, um, drukker dan verwacht. Ja, dat wel. Maar veel ook mensen? wel leuk. Ja, ook veel mensen, ja. En ja? Oh, en het is gewoon heel gezellig, met iedereen bij elkaar. En... Oké. Okay. Ja. En is het nou dan dus anders dan je verwacht had? Of? Um... Ja, ik had het wel heel druk ingeschat. En ja. ook, maar wel heel gezellig en alles gewoon bij elkaar maken. Oké. Okay. Ja. En dus valt het mee of tegen? Mm, nee, denk ik wel. Mee wel? Ja. Oké. Okay. Geen last van de warmte en zo? Ik zie bij uh, jou nog helemaal geen zweetdruppels en zo. <laughs> nou ja. Gewoon, als je goed drinkt, valt het wel mee eigenlijk, vind ik. Oké. Okay. is goed ja. drinken. Even kijken, hebben we. Uh... Vraagjes? Uh, nee, we hebben nog geen vragen. Als er vragen zijn voor de, vanuit uh, de mensen thuis, je kan altijd vragen stellen natuurlijk hè? Aan, onze, aan onze jonge honden. Hé, hey, uh, wil jij nog iets vertellen? Nee hoor. Iets delen met de mensen thuis? Nee. Nee? Niks delen? Nou, dan gaan we weer stellen. Veel okay. plezier in je vogelnest. Het ja. Staatsbosbeheer vogelnest. Jij gaat hem losmaken? Uh. Dan sleep ik hem wel mee. Zo, ik uh. het microfoontje bij af gaan we naar de volgende. In pro nog verbinding? Ja we hebben nog verbinding. Dan gaan we hier eventjes hier hangt. Silvana. Echt helemaal mag ik erbij, Sil. Zo, zo, zo. Dan gooi ik. Ja, we kunnen een boemetje doen zo. Zullen we een boemetje doen, Silvana? Dan ga jij in de punt zitten. En dan ga ik heel hard en dan vlieg je zo over de weer de route op. Nee, nee. Nee, wacht, wacht, wacht. Ik ga even Silvana interviewen. Wacht. Hier, dan geef ik jou een microfoontje, want dan kunnen we je horen. Okay. Zo, zo. Ik wil een microfoon assistent eigenlijk. Oh. Sylvana, waar uh, kom jij vandaan? Den Helder. Uit Den Helder. En uh, nou ja, hoe gaat het? Goed hoor. Echt waar? Uh, nee, ja. net. Nee. Net ging het dan goed hoor. Ja. Echt waar? Nee. Ja, nee? Ja, gaat wel. Ja? Ja. Valt het mee of valt het tegen? Het valt wel mee. Het valt wel mee. Ja. Het valt wel mee. Ja. Wel mee. ja. ja. Ik hoor toch een twijfeltje. <laughs> Nee? nee? Nee? Nee? Gewoon, het is wel... Ja, het is gewoon warm. Maar is het een beetje wat je verwacht had of toch anders? Het was toch anders. Waarom dan? Ik dacht wel echt dat we door straten gingen lopen. Niet dat we zo weggingen. Maar, maar ja. toch wel een beetje door de... Hier komt Hey Ho, Captain Jab komt hier achterlangs gelopen nee. trouwens. Die hebben wij ook nog niet gezongen. Eigenlijk. Oh, ik was... Nee. Ja. Hey, maar ik heb wel een beetje last van mijn voet, hoor, eigenlijk. Ik niet. En van mijn oh. benen. En van. Hé, uh... hey, daar is Wesley. Wes, gaat het nog jongen? Nee. Jij ziet er wel een beetje inderdaad uh, uitgeleefd, uit, uh, uitgeleefd uit, moet ik eerlijk zeggen. We gaan even naar Wes. Okay. Wes, Wes heeft eventjes. Uh... Dankjewel, ze. wil je nog wat delen met de mensen thuis? Nee. Nee? Oké. Wat zeg je? Zo. Wes komt hier net aangewandeld. En um, hoe gaat het? Slecht. Wat dan? Ik heb echt super last van mijn voeten. Maar je hebt zulke goede schoenen. Je hebt nog nieuwe schoenen. Ja. Maar ja, je hebt ook gisteren die schoenen gekocht. Ja. Dus misschien was dat dan niet helemaal handig. Ja. Heb je nog andere schoenen bij je? Nee. Oké. Okay. Maar wel gewoon andere schoenen nog in de thuis, zal ik maar zeggen. Ja. Maar kunnen die nog hierheen komen dan? Ja, weet ik niet. Oké. Okay. Misschien moeten we dat dan eigenlijk even organiseren of zo. Ja. Maar het super pijn in je voeten. En, en, en verder? Uitgedroogd voor mijn gevoel. Voor... Uitgedroogd ook. Ja. Nou jongen, ik ga je eventjes met rust laten. Dit gaat niet helemaal goed. Dus ik ga je even lekker met rust laten. Ga lekker hangen. En dan, um, als jij even deze wil vasthouden. Ja, dankjewel. Zo. Dan doe ik jouw microfoontje af. Ga lekker even uitrusten, man. Ja. En dan kom ik straks even checken of het wel goed met je gaat. Ja. Onze wes. Toch een klein beetje in de gaten houden, natuurlijk. En dan ga ik even kijken. Want we lopen hier. We hebben dus de Staatsbosbeheer Rustplek. En we gaan even kijken of dat hier nog. <coughs> Gaat het allemaal goed? Ja! Ik ga even schreeuwen hoor. Hebben we het allemaal naar nou ons zin? Ja! Zitten we allemaal lekker? Ja! Gelukkig. Nou, dat is belangrijk om dat even te checken, natuurlijk. Ik ga even kijken. Want we zitten hier bij Staatsbos. Ja. Waar is Mister waar Mr. of Mrs. Staatsbos? Ja, dat weet ik. Maar dat is hier. Even kijken hoor, oh hier zit oh hier zit de, hier zit de hele stad. kijk hier, zo, zo, zo, dit is dus een de, de hele Staatsbosclan. Krijg je hier allemaal uitleg van de beesten en dingen die hier allemaal in de, in de buurt wandelen. En uh, even kijken, oh een das zie ik hier inderdaad. En hier zitten ze dus hoor, de vrienden van Staatsbosbeheer. Hier ook onze eigen Tijmen, Tijmen hadden we net al in de vorige vlog ook gezien. Gaat het jongen? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Het is ja? Een beetje warm, maar voor de rest gaat het prima. Een beetje warm, zegt hij. En oh. jij hebt ook nog dat, dat hesje aan. <laughs> Waarom doe je dat hesje niet uit? Dit hoort bij mijn uniform. Als ik zo klaar ben met de opnames, dan trek ik hem uit. Je? Heerlijk, zou ik ook doen. Ja. Blijf het shirt wel aan? Ja, het blijft het shirt oh, aan. Oh, shirt blijft wel. Dat is oh. goed om te weten. Hé, hey, um, nou ja, ik heb het net in het vorige vlogje ook al gevraagd, maar uh, fantastisch dat jullie dit geregeld en georganiseerd hebben. Um, waarom eigenlijk? Omdat we het eigenlijk heel belangrijk vinden om kinderen bij natuur te betrekken. En uh, ja, waar, waarom dan niet tijdens zo'n wandelvierdaagse als ze dwars door die prachtige natuur lopen? Ja, dat is het moment om het te doen en gelukkig waren er genoeg collega's bereid om ook te helpen, want in je eentje kun je dit niet, ja. en uh, konden we dit neerzetten. Dus nou ja, eventjes fantastisch grote dank voor de vrienden van Staatsbosbeheer en uh, Joyce die schrijft hier Knappe Bosmachter. Oh, dankjewel. Moeten we, moeten, we nog even, moeten we nog even een aanzoekje doen, Joyce, of uh, zullen, we, zullen we het gewoon hierbij laten? Nee? Nou, Joyce? Joyce. Joyce gaat ja, wachten stil. Ja, we wachten eventjes totdat Joyce nu gaat reageren. Dat is leuk, die interactie. Ik vind dat fantastisch. Ja. Ze kunnen gewoon echt meekijken en meeschrijven thuis. Nee, Joyce is eventjes te stil van. Ja. Nou goed. Hey, en uh, wat gaan jullie hier verder nog doen, zal ik maar zeggen. Nou ja, de mensen die langskomen, die uh, geven we gebiedsinformatie, vertellen we wat we doen, waar we voor staan als ja. organisatie. En uh, ja, uh, even een lekkere rustplek in de schaduw. Oké, okay. uh, Joyce zegt inmiddels. ja! <laughs> Dus, uh, nou, hoe, hoe zit het? Uh, hoe, wil je iets kwijt over je thuissituatie? Of, uh? Nou, uh, ja, helaas ben bezet. Oh. Vier hele lieve kinderen, uh, dus uh, het gaat over. Oké, okay, Joyce, nou, maar toch krijg je de heel hartelijke groeten en veel liefst natuurlijk uh, vanuit, waar zitten we eigenlijk? Eiwijk. Eiwijk. Ewijk, Slijk, Ewijk. Ja, slijk, Eewijk is natuurlijk weer net een stuk. Eewijk, e ja. e dan kunnen we de, de volgende keer daar kunnen door. We, kunnen we daardoor. Ja. Hey, um, dus hier nu even chillen en dan weer door? Ja, dan, uh, er zijn ruim over de helft, dus uh, dan uh, maken we het af. Over de prachtige dijk, langs de Uitenwaarden. Ja, gaan we genieten. Zie je het nog zitten? Jazeker. Oh ja, jij ja, ja, hebt nog... Geef uh, nooit op. Hier, uh, ja. dat heeft nog... Jij dan? Uh, heeft nog uh, zullen we het daar even niet over hebben? Oké. Okay. Ik ga gauw door. Uh, Tijmen, dankjewel. Even kijken. Is er nog iemand die iets wil delen met de ja. mensen thuis? Ja. Oh, Joepie wil nog even wat delen. Willen we even allemaal zwaaien even naar de mensen thuis? Oh, ja. Dit is de vlog. Komt jongehonderd.nl. Volg jongehonderd.nl, daar komt de vlog op. En, hè? IJs. IJs? Ze willen ijs. Nou, nu gaan we... Ik plof er even bij. Pas op. Want uh, dan, jij bent de dupe. Daar gaan we hoor. Eén, twee... Dat is gezellig hè? Hé, hey, uh, ze willen ijs. Ja. ja, dat is eigenlijk, maar hoe gaan we dat organiseren dan? Uh, bij de ijskommand. Wat zeg jij? Bij de ijskommand. Ja, maar waar is de ijskommand dan? Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dat zou ik even zeggen. Voor die lange ding, voor die brug ofzo, daar stond een ijskookkraampje. Ik ga niet teruglopen. Ja, dan moeten we teruglopen. We gaan gewoon verder en dan zien we wel of we nog wat tegenkomen. Is dat een goed plan? Ja, ja we gewoon dat van de knuffel zijn. Je krijgt vast van een ijsje. Precies. Dus wie heeft de ijs? Of dat dat even naar Slijk-ewijs. E Slijk-Ewijk. Slijk-ewijk kan. Zo, doen we nog even de dep. 1, 2, 3. Ja. Dab, dab. Hey, hey, maar met jullie gaat het goed volgens mij, hè? Ja. Jullie achterban. hebben het wel. En ja. moet je wat vaker rusten? Wat, va wat vaker? Ja, nou, ja. Ge... kijk, we zijn nu over de helft. Ja. En als je voor de helft gaat rusten, net als nu, Dat dan komt ja. het niet goed. Snap je? Ja, ik bedoel, dus je niet, kan... niet, niet zo lang, maar gewoon eventjes. Eventjes. Oké, okay, nou, het, uh, wordt genoteerd, wordt genoteerd. Even kijken, ik ga even. Oh, ja, ja we zijn eruit. Um, even kijken, Nick, Nick Bartels. We hebben een vraag voor je. Niek, is Niek er? Niek is uitgevallen. Nee hoor. Uh, moet je even kijken. Niek! Waar is Niek? Is dat lang? Dit is hartstikke live. Nee, er is hier nog, nog even geen Niek. We gaan, de, we gaan, uh, we gaan Niek gaan we eventjes opsnorren. Dat komt vast helemaal goed. Hey. Um, nou ja, wat zeg jij? Wat is jouw uitslag? Oh, warmte. Mag ik het laten zien, de warmte uitslag? Hier hebben we... Is dat echt warmteuitslag? Oh, maar wat, wat is dat dan eigenlijk? Ik, dat, ik moet even in de microfoon vertellen, want dan kan ik je horen. Uh, van de warmte? En heb je daar last van dan? Of, of kriebelt dat? Of jeuk? Of, uh, of eigenlijk niet? Mm. Nee. Ja, ik vind okay. het is gewoon lelijk. Ja, het is gewoon lelijk. Ja. Maar dat is dan, als het minder warm wordt, dan is het zo wel weer weg, toch? Ja. Okay. Hé, hey, en hoe gaat het verder? Goed. Ja, bevalt het een beetje? Of denk je van nou, uh, nee. we zijn nu uh, op de helft van de eerste dag ik ben er eigenlijk al wel een beetje klaar mee. Nee, ga ik goed. Nee? Wat? Je wilt toch zo'n blauw doen? Ja. Oké, okay. nou heel goed. Nog even chillen dan. Zo, en dan ga ik nog even naar Joep, want Joep die wilde ook nog wat delen. Zo. Hier gaan we bij Joep. Hier waar wil je nu? Zo. Ja. Pas op want anders zit ik op je gezicht. Zo. nou harder. Zo, Joepie. Ja. Vertel eens even in de microfoon wat nou, wil je met ons delen, jongens? Als je nou hier zo gaat liggen, lang uit en dan kan je haar daar je hoofd zo insteken. Ja. Dat ding is zo diep. Maar die zijn handig hè? Ja. Gaat goed toch? Hé, hey, en um, hoe gaat het met je? Prima. Is het nog oké okay, of ben je er eigenlijk wel. Uh... Nee, het was net alleen dat ik heet had. Dat ik het heel heet had. Oké. Okay. Uh... En begin je nu wel een beetje af te koelen? Ja. Zo in de schaduw en. Uh... Maar ik heb nergens last van of zo. Oké. Okay. Nou, heel goed. Ja. Hou we zo, toch? Ik ja, Ja, we kunnen ook stoppen dat we hier gewoon zo blijven hangen. Mag je hem vandaag al meenemen? De Fatboy? Ja. Uh, nee, want je moet vier knipjes hebben. Drie, toch? Vier. Nog drie. Volgens mij vier knipjes, maar daar ga ik niet over, daar nee, gaat de, ja, de Fatboy helpen. Doe eens helpen. dat ene grappig dat grappige. Nou, wat, wat ga je doen? Silvana, Sylvana, we het nog één keer. Een, twee. Ah. Ja, wacht, dan moet ik weg. Oh jongens, ik ben daar toch te oud voor. Ik kan het toch allemaal niet meer. Wacht, ik ga er gewoon uit rollen. Echt, ik rol uit dat ding. Zo. Wacht nou even. Ja, ja. Hier gaan we. Zo, zo, doe ik zo. Doe ik zo. Uh, zie ik je? Ja. Zo, we hebben er hier een onthoofd kind. Een onthoofd kind van een jonge honderd. Medische, medische hulp, medische zorg, medische zorg. Nee hoor, het gaat allemaal helemaal goed. Hallo, Jitske. Jitske is jarig. Jee. We hebben vanochtend. We... Hè? Huh? Jee. Huh? jee! Oh, je zegt jee! Ik dacht dat je zei nee. Ik denk, word ik nou gek? Je was toch jarig? Ja! Maar we hebben vanochtend al met z'n allen voor je gezorgd. Gaat het goed, Jits? Ja. Ja. Nee. jij loopt een beetje snel. Ik loop te snel. Oh, ik krijg nu gewoon klachten. Iedereen kijkt mee, hè? Nee, dit maar ik loop, ja, loop ik echt te snel? Ja. Moet ik langzamer? Ja. Maar ik loop echt niet vooraan vooraan iedereen mee te slepen. Nee, nee. Dus ik ben nog niet de snelste van allemaal hoor. Maar je loopt wel snel. Ja, dat is wel waar. Dan moet ik, rustig gaan aan doen. ik zal rustig gaan doen. Oké, okay, ik krijg ja, hier een top. standje. Ik zal wat rustiger gaan doen. Hoe gaat het met de jarige Jits Jits Jitske? Zo moe ben ik dus hè. Hoe gaat het met die jarige Jitske? Vraagt Hoe? Daan Vest. Heel goed. Dat is mijn stiefvader. Oh, hallo stiefvader. <laughs> en sta um, even naar de stiefvader. Zo, zo, zo. Nee, gaat het goed? Ja? En uh, hoe vind je het tot nu toe? Ja leuk. Alleen het is wel echt heel warm. Ja hè? Maar komt het goed? Ja, ik ben toch de tijd ja, bij de kranen. Ik gooi mijn petten ik gooi mijn doeken bij en. Oké. Okay. Dus nou, het gaat heel goed, dames en heren. Hé, hey, um, even denken, ja moeten, moeten we verder nog iets zeggen? Volgens mij niet. Dat het hartstikke goed gaat dat we het allemaal enorm naar ons zin hebben. Dat we heel erg toe waren aan een fantastische rustplek hier. Um, dus dat is hier. Hier hangt Rens, die hangt hier eventjes in zijn fatboy. Zo zien we hier? Nee? Nee? Nee. Hier. Het is allemaal een spiegelbeeld. Dus hier hangt Rens, die hangt even te chillen. Wij hebben, ik heb familie in Oosterhout. We gaan en daar naartoe. gaan we nu even naartoe. Want daar is traditioneel soep eten. Oh, dus ja. jullie gaan even soep eten in Oosterhout? Ja. ja. Mogen we niet alle honderd mee dan? Ja, ik zal het vragen dadelijk, dat weet ik niet. Nee, dat is niet handig, dat is niet handig. Nee. Hier, opa en kleinzoon, zijn twee van zulke grote schatten, hebben ook mee geoefend. En ik vind het zo gezellig dat jullie meelopen. Hebben jullie al eventjes gechilld en wat gedronken en wat gegeten? Ja, ja zeker. Oké? Okay. uitgebreid. Zijn jullie blij? Ja. Blij en gelukkig? Ja. Goed zo. Gaan jullie soepie eten en dan zien jullie straks. Nee. We, daar, we staan daar weer langs het parcours. Euh, Oké. Okay. Helemaal goed. Tot straks, houdoe, houdoe en bedankt, zeggen we dan. Um, dus nee, ik wil eventjes uh, ongelooflijk hier de vrienden van Staatsbosbeheer bedanken. Want, uh, oh, hebben we hier medische, oh, oh, we hebben medische zorg, jongens. We hebben een, een, een, een, ik weet niet wat er aan de hand is. Moet ik vragen wat er aan de hand is? Nee, er wordt wat gedronken, er wordt wat gedronken. Hé, hey, even vragen, hoort zij bij ons of niet? Hier. Nee, denk ik niet. Nee. Nee, volgens mij niet. Hoort niet bij ons. Oh, nee, hoort niet bij... jongens, hoort niet bij ons. Het gaat heel goed met de jonge honderd. Uh, en die mevrouw hoort niet bij ons. Dat, voordat we allemaal ongeruste dingen krijgen. Die, um... hij, ze loopt uh, 40. Oh, ze loopt de 40. Nee, die hoort zeker niet bij ons, want wij hebben alleen 30 lopers. Hé, hey, nou, en hier zijn, uh, hier zijn de mannen. Ziet ze, ziet ze ieder uit, uh, uit Friesland? Um, nou, ik ging eigenlijk bedanken de vrienden van Staatsbosbeheer en de vrienden van de Lidl en de vrienden van de Fatboy. Hier, zo, oh, zo zijn ze alle drie in één keer in beeld. Uh, voor uh, de fantastische rustplek. Ziet ze ieder. Ja? Hoe gaat het? Goed. Ja, het is wel warm, maar het gaat wel goed. Het is te doen? Ja. Oké, okay. ben je nog een beetje gelukkig? Ja. Is het een beetje wat je verwacht had of toch anders? Nou, ja... Ja, ongeveer wel. Het is wel warm natuurlijk. Ik had het wel ik wist niet dat het zo warm zou worden. Maar ik vond het wel leuk. Oké, okay. ga even lekker chillen. En dan, oh, hier is een fatboy vrij. Nou, dat is heel goed getuimd. Jongens, ik ga ook even chillen. Als er nog vragen zijn, uh, die kunnen nu nog uh, beantwoord worden. En anders ga ik ook eventjes enorm in een fatboy hangen en eventjes rustig aan doen. Want mijn voeten, nou, ik voel ze wel, kan ik jullie melden. En uh, op jongehonden.nl nog veel meer filmpjes, vlogs blogs en, uh, en andere leuke dingen, uh, dus kijk even op jongehonden.nl. Uh, en vooral moet ik ook van de kinderen zeggen dat er heel veel lopen voor een goed doel en dus kunnen ze nog gesponsord worden. Dank voor de gezellige reacties, geen vragen meer volgens mij, daar gaan we ermee ophouden voor nu. Uh, om 1 uur vanmiddag gaan we nog een keer live. Hier even, ja we zijn live! Ze dachten dat ik pokémons aan het zoeken ben. Nee, ik ben geen pokémons aan het zoeken. Hebben jullie... Ben jij... Uh, Chitze, ben jij, ben jij ja, een bos pokémon. Ben jij, ben jij pokémons aan het vangen of niet? Nee, je doet geen... Zo, moeders erbij. Die kunnen dat hè, die moeders. Nou goed. Hé, hey, um, dank allemaal voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. 1 uur gaan we weer live. En ook de komende dagen gaan we ieder oneven uur. Dus we beginnen om 7 uur ochtends, om 7 uur, om 9 uur, om 11 uur. En om 1 uur zijn we zijn er we live bij. En waarschijnlijk dan ook om 3 uur bij de VS. Um, tot snel allemaal en stuur vragen. Doei!